Al gaat mijn weg door een donkere dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. We denken vaak God te vertrouwen voor dingen die we nodig hebben of willen krijgen. Maar een ware relatie van vertrouwen in God gaat verder dan alleen Hem te vertrouwen om iets te krijgen. We moeten leren Hem te vertrouwen gedurende het proces om iets te krijgen waarna we verlangen. Er was een tijd in mijn leven dat ik intens gericht was om God te vertrouwen voor dingen. En dan zei ik, ik wil dit, God, en ik heb dit en dat nodig, God. Hij liet mij inzien dat het verkrijgen van al die dingen niet het belangrijkste was in mijn leven. Hij wilde mij leren hoe ik hem genoeg kon vertrouwen om stabiel en met een goede houding en op een duurzame basis door situaties heen kon komen. Hij moest mij leren dat Hij ons misschien niet meteen helpt als we uit onze omstandigheden willen komen... maar dat Hij altijd met ons is als we er doorheen gaan. God wil ons niet altijd van alles bevrijden wanneer wij vinden dat Hij dat zou moeten doen. Maar Hij is altijd met ons. In plaats van je alleen te richten op het eindresultaat, besef vandaag dat God nu met je is. Hij is vlakbij je, dus vertrouw op Hem dat Hij samen met jou door dit proces heen gaat. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik ben zo blij dat U nu met mij bent. Ik wil U niet alleen vertrouwen om mij dingen te geven, maar ik vertrouw U in al de dagelijkse omstandigheden van mijn leven. Amen. Fijn, hè?